De wereld is verdeeld. In China ate je lunch, Joe. the worst president America has ever had. Kom In binnen en buitenland luisteren mensen niet meer naar elkaar. Jij kunt nu kiezen voor een land, een wereld waarin we wel naar elkaar luisteren, voor elkaar opkomen en samenwerken naar datzelfde doel: verbinden.